Op het moment dat ik een hostingpakket heb met cPanel, kan ik via cPanel een gratis certificaat aanvragen via Let's Script. Om dit te doen ga ik naar cPanel en scroll ik naar beneden totdat ik de optie Let's Script SSL tegenkom. Die optie vind ik onder het kopje beveiliging. Klik hierop. Ik zie hieronder de optie om een nieuw certificaat aan te vragen. En die optie kan ik hier aanklikken bij Issue. Er wordt mij nu gevraagd welke domeinnamen ik wil voorzien van een veilig certificaat. Natuurlijk mijn hoofddomein, maar ook mijn mailserver wil ik voorzien van een veilig certificaat. En als het even kan ook domein. Dit staat standaard al voor je ingeschakeld, dus eigenlijk hoef je niet eens naar om te kijken. Laat deze optie, HTTP en DNS, gewoon voor wat het is. We laten het in dit geval op HTTP staan. Ik klik nu op Issue. CPanel gaat nu voor mij aan de slag in samenwerking met Let's Inscript om een veilig certificaat aan te vragen voor mijn website. De installatie van het certificaat is nu voltooid. Ik ga nu testen en kijken of het werkt door mijn website te laden. Ik zie bovenaan een mooi slotje staan. Dit betekent dat C-Panel mij automatisch doorstuurt naar de beveiligde verbinding. Als ik op het slotje klik, kan ik zien tot wanneer het certificaat geldig is. Dat is vanaf vandaag over precies drie maanden. Het aanvragen van het certificaat via C-Panel is dus gelukt en hij is al meteen geïnstalleerd. En dat allemaal gratis en voor niets. Heel fijn!